In deze video laat ik zien hoe je Google Voice opzegt voor een medewerker via admin.google.com. In eerste instantie geen gebruikers open je het gebruiksaccount en klik je bij licenties op Google Voice en zeg je dat die niet meer is toegewezen. Je betaalt nu dus niet meer voor de licentie bij deze persoon. Dus Google Voice is nu opgezegd. De laatste stap is dat je via Apps, Google Workspace en dan Google Voice naar ServiceBeer gaat. En daar de, het telefoonnummer niet meer uh, koppelt aan diegene dus ik klik hier op een potloodje vervolgens haal ik hem hier weg He, dus ik zeg ik wil hem niet meer aan die persoon hebben toegewezen en zoals je ziet is het telefoonnummer dus ook niet meer gekoppeld een laatste stap dat is optioneel kun je het telefoonnummer vrijgeven dat hoeft niet je kan het telefoonnummer ook bewaren maar soms kunnen dan kosten in rekening worden gebracht bij je abonnement mag je een aantal gratis telefoonnummers hebben overschrijd je dat aantal dan zul je ervoor moeten betalen. En dat is 5 dollar per maand. Dus kijk zelf even of je telefoonnummer houdt of niet. Maar dit is hoe je Google Voice opzegt.